Joël Dekker. Een zoon van Rolof Dekker en schoontje Mouillon was Joël Dekker. Hij trouwde met Bertje Turksba in 1895 in Leeuwarden en scheidde van haar in 1916 in Amsterdam. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Maurits en Marta. Joël Dekker overleed kort voor de oorlog. Zijn zoon Maurits was letterkundige. Maurits Dekker publiceerde ook onder het pseudoniem Boris Robatsky... Onder andere voor Waarom ik niet krankzinnig ben. Verder gebruikte hij de pseudoniemen A. Bakels en Martin Redeker. In 1930 vertaalde hij het meeste werk van Herman Hesse, De Steppenwolf. In 1936 ageerde hij tegen de Olympische Spelen in Berlijn. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd in zijn brochure Hieker, een poging tot verklaring, werd hij door de rechtbank in Amsterdam in 1938 veroordeeld tot een boete van 100 gulden. Maurits vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten en de boete werd door een Nederlandse Amerikaan, Hendrik Willem van Loon, betaald. In zijn laatste jaren leed Maurits Dekker aan astma en reuma. Maurits Dekker overleed in het Diakonessenziekenhuis aan de Overtoom in Amsterdam. Hij werd op 12 oktober 1962 gecremeerd in crematorium Velsen in Driehuis. Hier is ook zijn as verstrooid. Over Maurits werd geschreven in het Parool in 1962. Hij is een onomkoopbare geweest in alles wat te maken heeft met geweten en met een fatsoen dat ik properheid van de geest zou willen noemen. In de jaren voor 40 onderging hij zowel de crisisjaren, met Nederlands onbekwame, lamlendige en liefdeloze kolijnreactie erop, als het opkomend nazisme als beledigingen van de menselijke waardigheid. Met de Hitlers, de Mussolini's en de hen naapende eh, Kisling-Mussert achtte hij geen enkel compromis mogelijk. Hij was een geëxponeerde een man in de eerste loopgraaf, maar dan een man die zijn kop eruit stak om beter te kunnen mikken. Toen de nazi's ons land omverliepen, was hij een van de eerste gezochten. Joël's dochter Martha trouwde met Daniel Bellinfante, een begaafd componist. Zijn werk werd door de Duitsers als entaardend beschouwd en veel van zijn partituren zijn verloren gegaan. Daniel was actief in het verzet en weigerde de Davidster te dragen. Op 19 augustus 1942 werd hij door de politie opgepakt en ging via de centraal naar de Joodse Schouwburg. Welk verzetswerk Daniel heeft gedaan en waar hij uiteindelijk voor is opgepakt, weten we dankzij de website Cello-sonaat. Hoewel zelf ondergedoken, droeg hij zorg voor andere onderduikers. Hij zorgde bijvoorbeeld voor voedsel, geld en papieren. Hij deed dit uit een gevoel van recht en medemenselijkheid. Hij nam ook diverse schuilnamen aan. Zo gebruikte hij de naam Hafkamp om een onbewoonbaar verklaarde woning te huren. Via een andere schuilnaam, meneer Mulder, vroeg hij gas, elektriciteit en licht aan. Hij hield mensen waar hij maar kon. In de avonduren luisterde hij naar de Engelse radio. Dat zou hem fataal worden. Hij werd opgepakt toen hij de dagelijkse radioberichten aan een tussenadres kwam brengen. Hij liep ook nog eens extra risico door het niet dragen van de verplichte Davidster. Vanuit de Hollandse Schouwburg ging hij naar Westerbork. En vanuit Westerbork ging hij naar Auschwitz om uiteindelijk in de vuurstengroepen terecht te komen. Hier werd hij in een steenkolenmijn te werk gesteld. Zijn vrouw Martha schrijft over Daniel het volgende. Werd eerst in het orkest, later in de mijnen te werk gesteld. Kreeg, hoewel van ijzersterke constitutie, door ondervoeding en slechte behandeling beenziekte. Werd in het hospitaal gestopt. Dit werd bij het naderen der Russen in brand gestoken door bataljon Weermacht, dat hiervoor speciaal kwam. Geen Joods mens mocht eruit. Ooggetuigen brachten dit bericht. Het was 27 januari 1945.